Op een nazomerse middag werd Lieke, een vriendinnetje van onze dochter, aangereden door een automobilist. Ze overleefde het ongeval niet. Diezelfde ochtend fietste Lieke en onze dochter nog samen naar school. Het had mijn dochter kunnen zijn. Dat ging constant door mijn hoofd. Ieder jaar rijd ik Mystery Mountain, een tocht over een onbekende berg waar je geld kunt ophalen voor een goed doel. Vlak na het fatale ongeluk van Lieke in 2019 wist ik het zeker. De volgende Mystery Mountain rijd ik voor haar. Eind 2021 ben ik daarom twee keer, of rood, naar de top van de Mont toe gefliest. Voor prestatie moet je gemotiveerd zijn. Die motivatie kwam van Lieke. Het trainingsprogramma van Bovijmen Fit heeft mij daar enorm bij geholpen. Samen met de trainer stellen we doelen vast en maken we een zolere trainingsschema. Toch naar de top van de Mont was loodzwaar. De tweede keer leek de top verder weg te liggen falen was geen optie. Tegenslagen mogen er zijn, maar ik zou hoe dan ook die top bereiken. Voor Lieke. Op de top liet ik een stukje dichter bij de hemel het knuffeltje van Lieke voor haar achter. Weer terug in Nederland bezocht ik de herdenkersplek van Lieke. De plek van het ongeval. Ik voelde hier niet alleen verdriet. Maar ook trots. Ik heb absoluut niet gefaald.